Hoi, en leuk dat je kijkt. Een computerstoring bij British Airways lijkt het gevolg te zijn geweest van een menselijke fout. Alle gedupeerde passagiers hebben recht op een vergoeding. Het is vandaag woensdag 7 juni. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim News. 27 mei werd de Britse vliegtuigmaatschappij British Airways getroffen door een grote computerstoring. Ruim 75.000 passagiers werden dupe van lang vertraagde en geannuleerde vluchten op 27 mei en de dagen daarna. De operationele problemen duurden namelijk nog enkele dagen. Zaterdag 27 mei waren zelfs alle vluchten vanaf Londen Heathrow en Gatwick van British Airways geannuleerd. Van en naar Schiphol werden 22 vluchten geannuleerd of liepen deze meer dan drie uur vertraging op vanwege de storing. De International Airlines Group, het moederbedrijf van British Airways, maakte gisteren bekend dat de grote IT-storing het gevolg was van een menselijke fout. Een technicus zou de stroomvoorziening in het datacentrum hebben uitgeschakeld met als gevolg dagenlange problemen in het vluchtschema van British Airways. De storing gaat British Airways ruim 100 miljoen euro kosten. Alleen al de vergoeding voor de Nederlandse passagiers wordt op ruim 780.000 euro geschat. En de storing wordt gezien als een technisch mankement en dit betekent dat de gedupeerde passagiers recht hebben op een vergoeding tot 600 euro per persoon. Check je rechten eenvoudig en snel op EUClaim.nl en wij helpen je graag verder. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.